Nou, ik heb zelf één zoon. Ik heb drie kinderen. Nee, ik heb wel stiefkinderen. Mijn beroep is uh, virtueel assistent. Ik heb een uh, kantoorfunctie nu. Mijn man en ik hebben samen een huisartspraktijk. Ik ben leerkracht. Ik fiets. Televisie kijken. Ik lees graag, dans graag. Ja, leuke dingen maken, uh, daar, daar ontbreekt me echt de tijd aan. Eer dat ik alles op tafel heb liggen, dan gaat de telefoon alweer. En dan uh, moet ik komen voor boodschappen. Thank um. you.